Goed zo, Joyce! Heetjes! <coughs> oh, Joyce, je hebt een wortel natuurlijk. Kijk eens, Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh, Joyce! Dat smaakt goed. En je hebt ook een liksteen. Heetjes! Joyce, Goed zo, Joyce! Heetjes! Oeh, dat, dat loof is moeilijk op te eten. Het zit een beetje stijf. Goed zo, Joyce! Oh, oh, de oude zak ligt daar. Hey, Joyce! Ik weet nog niet of je al van die liksteen genomen hebt. Kom maar, Joyce! Oh, kijk uit, Joyce! Kijk uit! Ho, oh, Joyce! Hey, Joyce! Goed zo, Joyce! Oh, daar kan Blackjack aan. Hé, hey, Blackjack! Hebben jullie een voerbak op? Oh, Blackjack! Kijk eens, Joyce! Oh, Jos, Kijk eens, Joyce! Oh, Jos. Hé, hey, Blackjack! Jij hebt wel eten natuurlijk. Nou, je mag nog één wortel. Met loof. Kijk eens, Blackjack! Hap! Goed zo, Blackjack! Ho, Jos! Ho, Jos! Hé, Kom eens, Jos! Ja, daar zit niks in, Blackjack! Kom maar, Jos! Kijk eens, Jos! Oh tjus. Dat is maar goed! Kijk eens, Jos! Oh Jos! Hé, hey Blackjack! Ik ga deze zak meenemen, Blackjack! Goed zo, Joyce! Jullie bakken zijn zeker helemaal leeg gegeten. Dat gaat altijd super snel bij jullie. Ah, die is leeg. En die is ook helemaal leeg. Hé, hey Annabel, niet doen! Annabel, Annabel! Hé, hey, wat ben je stout? Daar is het niet veel meer in. Kom maar roosje, kom maar roosje. Oh roosje, Hé, hey, roosje. Je hebt een... rampzalige dochter. Ja Annabel, hey. Hé! Hey. Je kan niet eens bijten. Hé, hey Roosje. Hé, Joyce, kom maar, Joyce! Oh Joyce. Hé, hey Roosje. Niet doen, Annabel. Annabel ga ze aan de kant. Dat mag niet. Dat mag niet. Hé, hey Roosje. Nu heb je bijna alles op. Jullie eet het best wel snel. Hé hey Annabel. Jouw haren hier, hier horen hier ook liggen. Annabel, niet doen. Hé hey Roosje, je bent klaar. Je mag een klein hapje. Nou, dat ging goed. Hé hey, Roosje, kom maar Roosje. Kom maar Roosje. Oh, Roosje. Ja, die is leeg, Roosje. Die is leeg. En deze is natuurlijk ook leeg. Alles is leeg. Hé, hey, Annabel, ga eens weg. Je bent vervelend, Annabel. Kom maar, Joyce! Oh, die boom zit in de weg. Kom maar, Jos! Goed zo, Jos! Hé, Jos! Oh, Jos, jij wil altijd meer. En als het op is, weet je. Het niet. Kom maar, hey, niet, Ik ga deze bakker even pakken. Die is waarschijnlijk. Oh ja, die is leeg. Dat weet ik zeker. Daar is niks meer uit te snoepen. Ja, die is leeg, Jos. Die is leeg. Ho, Joyce. Ik ga hem pakken, Joyce. Mag dat. Oh, het gaat moeilijk doen. Zo, alles is leeg. De hoosak is gevuld. Hé, hey, Roosje. Kom maar Joyce. Ho, Joyce.